Als een verzekerder met de Natura-polis zorg afneemt van een aanbieder die geen overeenkomst heeft met zijn zorgverzekeraar, dan heeft de verzekerder op basis van artikel 13 lid 1 van de Zorgverzekeringswet toch recht op een vergoeding van de kosten. Deze vergoeding mag de zorgverzekeraar in beginsel zelf bepalen. Maar het mag niet zo laag zijn dat er voor de verzekerde een, be een belemmering of hinderpaal ontstaat om zich door een zorgaanbieder van zijn keuze te laten behandelen. Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad in een drietal uitspraken meer duidelijkheid gegeven over dit zogenoemde hinderpaalcriterium. Zorgverzekeraars stellen hun vergoeding voor niet gecontracteerde zorg doorgaans vast aan de hand van het gemiddelde van de tarieven die zij met wel gecontracteerde zorgaanbieders zijn overeengekomen. Minus een korting van bijvoorbeeld 25%. De Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze vordert de verklaring voor recht dat deze wijze van vergoeding onrechtmatig is tegenover niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Het Hof wijst de vorderingen af. Zorgverzekeraars mogen bij het bepalen van de vergoeding uitgaan van het gewogen gemiddeld gecontracteerd tarief. Dit oordeel geeft volgens de Hoge Raad geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Zorgverzekeraars hoeven de basis voor hun vergoeding dus niet aan te passen. Ook het toepassen van een generieke korting is volgens de Hoge Raad niet in strijd met het binnenpauwcriterium. Uit het arrest conductoren de zilveren Kruisagmea volgt namelijk niet dat het gebruik van een generieke kortingspercentage categorisch is uitgesloten. Wel kan een generieke korting bij bepaalde vormen van zorg ertoe leiden dat het niet vergoede deel van de kosten een feitelijk innerpaal oplevert. Of dat zo is, moet worden bepaald op het moment dat de verzekerde voor de keuze staat of hij gebruik wil maken van een niet gecontracteerde zorgaanbieder. Bij die beoordeling kunnen ook toezeggingen van de zorgverzekeraar op basis van een hardheidsclausule een rol spelen. Daarvoor is wel van belang dat de zorgverzekeraar de hardheidsclausule daadwerkelijk toepast en welk bedrag dan eventueel alsnog voor rekening van de verzekerde komt. De enkele aanwezigheid van een hardheidsclausule in de polis is onvoldoende. Daarnaast is van belang of de niet gecontracteerde zorgaanbieder het deel van de kosten dat niet wordt vergoed voor zijn eigen rekening neemt. Sommige zorgaanbieders hanteren een dergelijke courantse regeling en maken dit ook op voorhand duidelijk aan afnemers van zorg. In dat geval komt het erop aan of de eventuele kosten die de verzekerde nog daadwerkelijk zelf moet betalen een feitelijke hinderpaal opleveren. Bij dit alles moet worden uitgegaan van de gemiddelde verzekerde. Mm -hmm.